Wil je ook meer weten over rekenen? Wil je meer weten over de visie van het rekenonderwijs? Wil je meer weten over hoe kan ik kinderen verder helpen met rekenproblemen? Dan is onze opleiding tot rekenspecialist de opleiding om daarmee aan de slag te gaan. In deze opleiding nemen we je mee om te kijken naar de rekenigniaten, om te kijken naar methodes en om te kijken naar de didactiek van het rekenonderwijs. Schrijf je dus in voor de opleiding tot rekenspecialist en help jouw school en jouw team, maar vooral jouw kinderen verder met het rekenonderwijs.